Kijk, kijk, kijk. Hij ziet me of hij kan niet meer sturen. Nu ga ik inhalen. Auto voor mij. Nee, jongen, jongen, jongen. Hm. Als maar aanval op de uh, strawberry straat iets. Aardbui. Weer de volgende um, A1 rit. Zo en door. en is dus langzaam kijken of we op de post komen en dan nee dus. <middels> allemaal mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPDVAR en Moor. En vandaag ga ik op pad met de ambulance en niet zomaar een ambulance. Zoals jullie in de titel en op de thumbnail hebben gezien heb ik een nieuwe ambulance gekregen. Van SIS Games. Shoutout naar hem. Dikke shoutout naar hem. Jullie gaan hem nu zien als ik naar binnen loop. Uh, er staan er drie op een rij. Omdat de ambulance verschillende opties heeft. Heb ik ze even drie. Uh, alle drie naast elkaar gezet met de drie verschillende opties. Stelt niet heel veel voor. Alleen. Uh, ja of stelt niet heel veel voor. Alleen het licht nu aan die niet meer. Uh, het licht alleen anders. Zoals je ziet rechts zie je eigenlijk helemaal niks. Maar als je dichterbij gaat. Krijg je groen. En ik zal even instappen. En ik denk dat de groen dan feller is. Ja, zie je? Dat is een een of andere bug. Uh, dat komt doordat ik de auto heb gesaved. En soms als je hem saved en je stapt uit. Dan verdwijnt het. Dus kijk. Ik krijg een melding. Ambulance requested. We zijn nu klaar. We gaan het om erin. Als je nu uitstapt dan zie je groen al bijna niet meer. We hebben ook nog oranje. We hebben een A1 melding. En we hebben hier blauw. Um, ja, dus dikke shout-out naar CIS Games. We hebben de eerste melding voor vandaag. Dat is een uh, ambulance die nodig is. Niet heel veel ver door hier vandaan. Nou, zoals jullie opvalt, hebben we een kleine post gemaakt. Dat is gemaakt. Gewoon, dit stond er al. En ik dacht, we maak er een post van. Maar nu gaan we dus uh, daar naartoe we pakken. De linker ambu. En deze twee zullen dadelijk nog... Uh, of links voor mij. Dit is eigenlijk rechts nu. Zullen dadelijk hier nog gewoon staan. Voor de rest hebben we ook nog... Uh, werkverlichting. Voor en achter. Uh, de ambulance is dus origineel. De oude E-klasse zonder ILS. En CIS Games heeft zich gewoon kapot eraan gewerkt. Samen met Ambu Channel heeft hij wat dingen kunnen fixen. En uh, hij heeft er iets super vet van gemaakt. Dus nogmaals. Uh, Shoutout naar hem. Wij gaan nu de schrenen erop gooien. Ook de de RAVU sirene, oftewel regionale ambulancevoorziening Utrecht Sirenes is 1 op 1 nagemaakt hij wil me alleen niet langslaten Ik kan hier niet in de bocht gaan inhalen Je ziet me of hij kan niet meer sturen. Nu ga ik inhalen. Auto voor mij. Nee, jongen, jongen, jongen. Ja, kun je toeter toeteren mij. Maar die piepen daar. Die kan gewoon niet rijden. Hij raakt een paniek geloof ik. plaatsen. Nou, oranje aangezet samen met uh, de gevaarlichten. Ik zet geen groen aan. Wanneer zit je groen nou aan? Ja, als ik echt denk van dit gaat een super groot incident zijn. Hier is gewoon alleen een ambulance nodig. Ik ga niet er naartoe rennen. Het is allemaal niet echt zo van paniek creëren als jij al als ambulancemedewerker op je patiënt af gaat rennen zo van oh we komen eraan hoor ja dan denkt hij ook van kut er is echt iets aan aan met mij nee gewoon rustig aan hallo meneer wat is er gebeurd laat me eens kijken we gaan beoordelen we gaan luisteren meneer is voetzie het komt omdat het ja nu allemaal uh, wat anders gaat kijk hij staat nu langzaam op in de muur ik ben aan het beoordelen en ik ga eruit krijgen, linksonder een beeld. Hij staat, wat heeft u? Ik doe mijn controles. Een gebroken arm. Moet ik die meenemen? Ja, die moet ik meenemen. Kom maar, mij. We gaan A2 richting hospital. Um, ja, A2 zonder... Uh, je moest met spoed hierheen, dan zal de al duidelijk zijn geweest. Maar het is duidelijk dat hij gewoon een gebroken arm heeft. En dat heeft geen spoed. Misschien als hij helemaal de verkeerde kant op staat. Uh, andersom, het botsteek draait en uh, er is een bloeding ofzo. Dan zou het nog wel eens kunnen dat hij uh, met spoed naar het ziekenhuis moet. Ja, ik heb... Oh wacht, dat is werkverlichting weer. Nou, nu heb ik groen aangezet. Oh my god, ik ben er aan verklooien. Vijf. En ik heb ook nog een kofferbak die open kan. Maar daar kunnen ze blijkbaar niet zitten. Dus dan gaat hij gewoon gezellig naast mij zitten. Doet, doet Oh dat scheelde heel weinig, die reed gewoon door. Als jij nou ook gewoon doorrijdt, want we hebben groen. De handeling is wel niet helemaal super. Kijk, ja nee, misschien moet ik je niet zeggen, dan valt het jullie niet op. Eén ding is sowieso is uh, die e klassen van uh, ja als je bij Ambu Channel kijkt, want dat zijn gewoon deze ambu's dus. Die zijn lekker uh, rap. Deze trekt wat minder snel op. Maar dat ligt dus niet naar CIS Games. Dat ligt aan de handling die ik gebruik. En dat is van de mule. Mule weet ik het. Een vrachtwagen. Die is perfect voor de ambulance handling. Um, dan kipt die je niet om. En dan ja. Heeft ook een beetje zo'n geluidje. Alleen deze heeft. Ja het is toch een personenauto omgebouwd naar een ambulance. Dus die kan wel wat sneller. Toeteren helpt altijd, dan rijden ze gewoon rechtdoor zonder iets te doen. Ik ga nog snel door. Oranje met rood. Niet zo ruzie maken. wacht, wat ben ik nou allemaal dom aan het doen hier. Rechts kun je gewoon door rood rijden in GTA. In Nederland niet, maar in GTA wel. Dat komt natuurlijk omdat ik met die roleplay bezig ben. En daar moet je wel voor rood wachten. Maar in principe, in GTA, en dat heb ik er nu toe altijd gedaan, mag je gewoon door, uh, door rood rijden als je rechts op wilt. Mijn collega neemt het over voor mij. Meneer het beste ermee. mij, wij gaan terug naar de post als we daar komen. En die is. Nou, oh, waar ga ik nog Die is daar zo. Nu is het wel zo. Dat wij waarschijnlijk alleen maar meldingen krijgen. En dat is altijd met deze mod. In dit gebied hier. Uh, hier zo. Waar, waar we net al waren. In die huisjes daar. Maar ja, we gaan het zien. Het is natuurlijk LSPDVAR die ik nu speel, alleen heb ik de politiemeldingen uitgezet en de ambu meldingen aangezet. Je, het is wel zo dat je dan niet, uh, of dat je dan ook die witte bolletjes op de map krijgt. Zoals je rechts daar zo op de map ziet. Uh, wit bolletje, dat is dus zo iemand die een verkeersovertreding maakt. Maar ja, die uh, moeten we laten gaan want ik ga die geen stopteken geven. Maar in principe zou ik dus een stopteken kunnen geven aan mensen. Maar ja, waarom zou ik dat doen? ...available unit in the South Los Santos area. We've got an ambulance call in Davis. 1 Lincoln 18. Respond code 2. We krijgen een... ...A2B1-rit. Eén van de twee is het. We Een patiëntentransport. Een frail patient. Ik weet echt niet wat dat is. Even zoeken, hè veel fragile is het letterlijk vertaald uh, oude oh, schoen. Ik geloof dat het gewoon uh, oud is of zo. Kwetsbaar, niet sterk. Dus ik denk gewoon dat we rekening moeten houden met een oud persoon. Of een uh, persoon niet oud maar wel ziek. En dan moeten we gewoon rustig naar het ziekenhuis rijden. Stap in, stap in. Ja, drive the patient safely to the hospital. Hallo, taxi ambu. Je moet naar het ziekenhuis begrijp ik. B-ritjes horen er ook bij. Soms wel meer dan uh, spoedritten. Je ja, hebt je in Utrecht in principe wel uh, een uh, B-ambu. Dat is niet de 0940 maar bijvoorbeeld de 09401 of de 402 of de 406 uh, dat zijn allemaal uh, B-ambus die kunnen niet naar gewone meldingen rijden dus geen spoedmeldingen of geen uh, A2 meldingen die kunnen alleen maar besteld vervoer ritten rijden trouwens een B-rit we rijden nu alleen een beetje tegen het is niet zo heel vaak van thuis naar het... Na, laat maar zitten toch wel van thuis naar het ziekenhuis is het voor alles ja. Iemand continu chemo moet krijgen en niet zelfstandig kan uh, kan uh, gaan. Uh, voor de rest uh, zie je vooral van het ziekenhuis naar een verzorgingshuis of naar een ander ziekenhuis of uh, ja, dat soort dingen. Wat vinden jullie eigenlijk van deze ambu? Buiten feit of ja van deze ambu en buiten het feit dat sommige mensen gewoon die hele ambu lelijk vinden maar vinden jullie een beetje tot het 6 games gelukt is of niet ik vind van wel en dit is niet die van ministerie mods, want die gaan niet meer release wat ik uh, all, We have a medical In Strawberry. Mm -hmm. als mijn aanval op de uh, strawberry straat iets aardbei dat is een a1 Oeh, dat scheelde heel weinig. Ik weet niet hoeveel u dat zagen. Oh, hallo. Wat is er aan de hand? U wilt zo snel mogelijk weg zo te zien. Ik ga wat zuurstof toedienen en dan gaan we maar vervoeren. Kom maar mee. Oh. Oké, okay, die moet echt met spoed naar het ziekenhuis. Linksop We zijn al ter plaatsen. Zo. Alsjeblieft, volgende patiënt. Mevrouw, het beste, dat mij. 3 om naar de post te rijden hier is file ik okay, ga hier gewoon tussenin ja maar jongens weer een P-rit we hebben een in Chamberlain Hill Doe maar even voor een uh, B-ambu. Of een andere ambu. Ik heb net al een B-rit gedaan. 1202 OC. we komen ja, Als iedereen blijft stilstaan dan rij ik maar gewoon de langs. Hij rijdt op zich wel lekker, maar van de eerste naar de tweede versnelling. Heb ik nog groen of niet? Ik weet eigenlijk niet. Schakelt hij te langzaam. Of schakelt hij te snel vind ik. Dus hij gaat van optrekken en schakelen. Ik kan beter wat meer toeren, maar ik kan niet scha zelf schakelen met dit ding. Dan moet je maar eens op letten als ik hier nu wegrij. Als je dan vol gas geeft. Ja, dan duurt het even tot hij geschakeld heeft en dan kun je pas schakelen, wachten, wachten en nu kun je gas gaan geven. Weer de volgende um, A1 rit Zou een uh, voor Iemand verwondingen hebben Wat ik begrijp Injury incident We gaan het zien Oh hier is het Alu, wat is er aan de hand? Oh, hij gaat al staan. Hij is wel heel wit, bleekjes. Sta eens op, jongen. Nou, goed zo. Pijn op de borst of zo. Diep, oh, oké. Okay. Hij, hij is neergestoken, denk ik. Kom maar eens mee dan. Er uh, moet naar worden gekeken in het ziekenhuis. Ah, ik... Uh, nee, ik ging even die verwondingen zoeken. Maar dat moet je niet doen. Dat is geen prettig uh, gezicht. Hallo. Denk ik ook eerst mijn sigaretje op en dan haal ik de patiënt eens uh, op. Vult de patiënt niet meer weg. Kan natuurlijk ook. Uitstappen dan. Hoppakee. Hoi. Mag maar mijn collega mee. Hoi. Zo en door. En is langzaam. Kijken of we op de post komen en dan nee dus. Ja, we gaan erheen. Verder info AUB. Maken we er een lekker A1 ritje van. hallo Ja, dat dacht ik toch. Je bent er zo iemand. Oh, ik ga eens aan. Hallo mevrouw. Wat is er aan de hand? Zeg het mij eens. We gaan weer even kijken. Ja, en wat hebben we? Uh, Oké. Okay. Ah uh, oh nee, dit was ze. Een... Nou ik breng er nu naar het ziekenhuis, maar dit was zoiets waarvan ik dacht van ja, moet je hier iets mee? Want in principe. Ja, je kunt niks doen tegen gebroken ribben. Je kunt ze niet gipsen of aan elkaar maken. Want ja, dat doe je bij bijna nauwelijks een botbreuk of ze moeten al echt zo, ja, dan moet het echt al een heel heftige botbreuk zijn. Maar ribben, ja, ik breng daar nu A2 naar het ziekenhuis, in principe zou het niet hoeven. Denk ik. Het is gewoon rusten, maar wel het belangrijkste is dat je goed doorademt. Dus ook al heb je pijn, gewoon goed doorademen. Maar dat zullen ze er op het ziekenhuis, dan maar even zeggen. Nou en zo ben je eigenlijk de hele dag toch weg van de post. En dat had ik ook wel verwacht. Maar de volgende keer. Want nu zitten we alleen maar in dit gebied. De volgende keer ga ik eens kijken of ik hier nog ergens een post heb. En of we dan ook hier meldingen krijgen. Uh, dat zou wat leuker zijn. Want hier is het altijd. Dit buurtje hier. En deze straten. Dat is allemaal. Daar kun je allemaal in die woon. Kijk. Dit allemaal. Daar kun je allemaal in. Dat, is dat zijn huizen waar je een binnenplaats hebt. Met trappen en zo. Ja daar heeft hij maken de meldingen denk ik gemaakt. Maar het valt me gewoon op als ik hier hier bij dit ziekenhuis op bij, daar ga wachten op meldingen, of daar waar ik nog steeds niet naar aan toe ben gekomen ja dan is het gewoon duidelijk dat je alleen maar hier in het gebied meldingen krijgt en je komt toch niet meer aan toe om weer terug bij het ziekenhuis te komen of bij je post te komen. Dus we gaan eens kijken of we nog andere plekjes hebben. Maar ik geloof laatst, door een keer of laatst, heel lang geleden, tot een keer hier ging staan en tot ik toen ook weer een melding daar kreeg. Dus toen was ik wel lekker lang A1 aan het rijden. Maar ja. Dan kom je dus nooit meer eraan toe om weer terug uh, te komen waar je begon. En ja, als je er al terugkomt. Dan is de eerstvolgende melding toch weer uh, in hetzelfde gebied. Hallo. Zo. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Omdat jullie een hele leuke video vonden. Ik ga even alles aanzetten voor jullie. Blauw. Geen groen blijkbaar. Nu wel groen. Oranje. Werkverlichting en de kofferbak. Shoutout naar Series Games. Abonneer zeker even, even op hem. Uh, volg me even op uh, Instagram. En op Twitter heeft hij geloof ik ook. Uh, en dan zou ik zeggen tot over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Doei.